Welkom bij een, uh, weer een knutselvideo. Uh, vandaag uh, heb je nodig een meetlint, uh, daarnaast een aantal pinnetjes. Van dit soort pinnetjes zijn dat. En uh, een stuk stof. Ik heb een oud T-shirt genomen en uh, een stuk ja stof, elastische stof. En we gaan Oh, je kunt overigens ook nog zo'n bandje gebruiken. Dat is gewoon een haarband is dat. Maar je kan ook gewoon nog een stukje stof gebruiken. En wat gaan we daar nou mee maken? We gaan maken een oh, corona uh, mondkapje. En uh, dat gaan we op de volgende manier doen. We pakken de stof. En zoals je ziet, ik heb er al eentje gemaakt. Uh, daaruit ga je een flink stuk uh, uh, uitknippen en de, uh, voor volwassenen is het 17 bij 34 ik ga hem nu voor kinderen maken dus dat is 10 in het begin uh, 10 bij 20 <middels> vervolgens omhoog, 10 omhoog. Zo, 10 bij 10. Als je het heel netjes wil doen dan gebruik je uiteraard je geodriehoek. En ik ga dit uitknippen met een uh, scherpe schaar. Ik heb zelf heb ik een schaar, die heb ik speciaal voor stoffen. Uh, die gebruik ik ook niet voor papier of iets dergelijks, want dan blijft hij lekker scherp. Ik ga eerst het stuk uitknippen. Zo. Nu heb ik hem uitgeknipt en je ziet hier dat hij netjes uh, 10 bij 20 is, dat is maar een klein beetje scheef, maar er moet niet zo heel veel uit. Als ik hem, dan ga ik hem vervolgens dubbel vouwen en je ziet dat hij 10 bij 10 is. Ja, nu moet ik hem eerst ga ik de ribbeltjes maken als je kijkt bij mijn voorbeeldje zitten er drie ribbels in dit is er eentje voor volwassenen die heb ik als eerste gemaakt daar zitten drie ribbels in twee van die zwarte bandjes aan de zijkant en twee witte banden die je achter je hoofd doet uh, eerst ga ik die ribbeltjes uh, maken dat doe ik uh, als volgt ik ga hem zo dubbel vouwen zou zo dubbel en dan doe ik er een speldje tussen, zodat die uh, vast blijft zitten. Zometeen ook met het uh, naaien. Het naaien, trouwens, dat kun je met de hand doen. Uh, ik heb een uh, naaimachine geleend van mijn moeder. Uh, als je als uh, kind dat zelf gaat doen, dan adviseer ik je om uh, vooral heel erg goed op te letten als je moeder het voordoet. Ik doe nu twee vouwen in plaats van drie, omdat ik nu eenmaal minder ruimte heb, omdat ik een uh, mondkapje voor kinderen ga maken. Als je het zelf voor elkaar krijgt om er wel drie in te doen, moet je dat doen, maar het is mij tot nu toe niet gelukt volwassenen maakt, kan je hem wel met 3 doen. Zo. Zo, dan hebben we hem. Dan ga ik aan de bovenkant en aan de onderkant ga ik met het zwarte bandje ga ik hem afzetten. Zo. Nou, wat ik doe, ik leg hem hier overheen en ik naai hem vervolgens vast. Um, daarna pas knip ik hem af. Uh, als je dit uh, met de hand naait, uh, moet je goed opletten dat je hem uh, zo hebt. En als je met de nijmachine doet, dan moet je goed opletten dat de nijmachine, dat, uh, dat, dat je hem daar niet te hard doorheen duwt. Want anders even kijken hoor. Oké. Okay. Nou, je, uh, je legt je loopt je stof onder de nijmachine. Um, of je gaat het met de hand doen natuurlijk, dat kan ook. Klemt hem goed vast. En omdat deze nog een beetje oprolt, moet je tussendoor elke keer eventjes uh, een boel, uh, uitvouwen. Je moet vooral even goed opletten dat het stofje wel de rand van de stof wel onder de nijmachine ligt van de gele stof. Um. Ja. In elk geval één kant ervan. En zo. En zo. Nu het laatste stukje hier heb ik niet nodig. Snijd ik eraf. Het laatste stukje hier heb ik ook niet nodig, dus dat kan ik er ook afsnijden. Zo, dat gaat bij het afval. Dan heb ik hier een randje, datzelfde randje wil ik ook aan de andere kant hebben. Kijk, aan de achterkant zie je dat hij ongeveer op de goede plek zit dat is prima. Ik zal hem aan deze kant ook even vastzetten. Omdat hij niet zo heel erg mee wil werken nu dat ik aan het filmen ben. Zet hem hier ook ietsjes eroverheen. Zo. Dan gaan we er doorheen. En weer omhoog en dan mag hij lekker meewerken. Zo, prima. Leg hem er weer onder neer. Voetje naar beneden. En dan kan die eruit. Als het voetje eenmaal ligt, Een strak trekken. Ja. Oké, okay, ja. prima. En, en ja. prima, hebben we het. Vast. Nee, even niet, ik ga ik zo meteen uitzoeken. Zo, nu heb ik hier, heb ik uh, die kan ik afknippen, dat was het beginnetje. Zo, en deze kan ik af, afknippen, daar heb ik niks meer aan. Zo, en hier aan het eind het hele zwarte ding ga ik afknippen. Zo. Die zijn ongeveer 33, 34 centimeter. Dat zijn elastische bandjes. Die kan je ja, gewoon bij de Wibra kopen of, zo, of bij de Zeeman. Um, die vouw ik dubbel. Dan weet ik ongeveer hoeveel ik moet hebben. De helft ligt ongeveer op de helft van mijn mondkapje. Mijn mondkapje doe ik eronder. Ik leg hem vast. En uh, ik begin te uh, naaien. Aan het begin moet ik hem eventjes naar voren en naar achteren want we dit al goed vast hebben. En ook aan het einde moet ik even goed vastzetten. Belangrijk. Zo. En ik haal hem eruit. Prima. Nou, dat ga ik ook aan de andere kant doen. Eerst even mijn draaitjes losknippen hier. Zo, en aan de andere kant ga ik hetzelfde doen. En dan neem ik ook weer de helft, leg hem erop. En dan leg ik hem helemaal klaar. En zo. En het knopje er niet voor zit. Zo. Zo. En dan moet ik Ook hier weer zorgen dat hij aan het begin echt goed vast zit. En dan nou gaan we door, en ook hier aan het einde even goed een paar keer dat hij goed vast zit, en zo trekken we hem eruit. En we hebben een prima mondkapje van een kind. Ik laat het nog heel even zien. Uh, Zie je het nu goed. Ja, zo. Nou, nu trekken we de, goed, uh, we strekken de naalden eruit. Natuurlijk, want we willen het kind niet opschepen met uh, allerlei dingen. En een prima mondkapje voor een klein kind die die om kan doen. Nou, natuurlijk. Uh, het is het advies om voor gebruik even goed met 60 graden te wassen. Um, en uh, tussen het gebruik door ook met 60 graden te wassen. Um, ik geloof dat ik laatst ergens las dat je hem twee dagen kon gebruiken. En dat hij daarna echt goed gewassen moet worden. Het advies is dus om er altijd twee te hebben zodat je tussendoor kunt wassen. Je hebt dus de grote, de kleine en ik heb hem ook een keer gemaakt met... Uh, als randje een gewoon stukje stof, dus ik heb hier aan het randje heb ik gewoon van dezelfde stof nog een keer een randje ter versteviging, zodat je hem ook als mondkapje kunt gebruiken. Nou, dat was het uh, corona mondkapje voor kinderen en als je drie randjes doet, hier, kijk maar drie randjes doet, dan heb je hem voor volwassenen, twee randjes uh, voor kleinere kinderen zodat zij ook een mondkapje hebben. Ik hoop dat je het leuk vond en tot een volgende keer.